Als iets bagger is, dan, dan betekent dat niet veel goeds. Uh, totdat je deze video uh, hebt gekeken. Want vanaf nu krijgt bagger een volledig nieuwe betekenis uh, voor jou. Bij mij te gast uh, Eva Aerts uh, van de start-up Waterweg. Ja Oei. toch? Ja, zeker. Want, want wat betekent bagger voor jou? Ja, ik, van mij mag er niet meer geschoold worden met bagger. Ik spreek eh, mensen ook regelmatig Ja, op. spreek je ze recht op aan, ja. Ja, nee, mijn moeder zegt regelmatig ja, dat is bagger. En dan zeg ik, ja, maar dat is, dat, bagger is heel positief. Bagger is meinde. prachtig. Ja, ja want, want vertel eens, wat doe jij met bagger? Wat wij doen met bagger, uh, van bagger maken wij waterpasserende bestrating. Dus we maken halfverharding van bagger. Uh, dus. Waterpasserende bestrating. Dus ja. dat betekent zeg maar uh, tegels waar water erheen kan. Precies. Dus het zijn tegels met een open structuur... en daar kan water door de grond in zakken. Uh, en eigenlijk zie je dat we onze tuinen... maar binnensteden van steden helemaal vol betegelen. Ja. Waardoor als het heel hard regent... het water de grond helemaal niet meer in kan zakken. En, het, en dat is een trend die nogal vaker plaatsvindt regen. Exact. En het gaat steeds harder regenen. Ja. Uh, steeds vaker regenen. Um, maar ondertussen zakt die regen niet meer de grond in, wat niet goed is voor de natuur, maar die zakt allemaal het riool in. En daarmee veroorzaken we overstromingen van het riool. Uh, en het is eigenlijk niet goed voor de biodiversiteit in de stad. Hé, hey, en jij doet dit samen met Wies, Wies van ja. Wieshout. En uh, buiten beeld ook absoluut aanwezig. Dus eigenlijk had ze erbij moeten zijn, maar, <lacht> zeg maar ze in, uh, is, is er een klein beetje bij. Uh, hoe komen jullie hierbij? Ja, dat snap ik. Ik ben niet geboren met een passie voor bagger. Ik heb ook uh, nooit gedacht dat ik iets in de bagger zou gaan doen. Nee. Um, ik, op een uh, manier heb ik ook een ander beeld. Misschien is dat een absoluut vooroordeel. Maar als ik denk aan de baggerindustrie of zo, dan denk ik aan andere types zoals jullie. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Wij hebben nog niet heel veel uh, jonge mensen. En laat staan jonge vrouwen in de baggerindustrie gezien. Nee. Maar hoe, je, hoe rollen jullie daarin? Wij um, deden mee aan de ontwerpwedstrijd tijdens onze studie allebei. Waarbij je in zes weken van een afvalstroom naar een verdienmodel moest. En jullie kregen we... bagger toegewezen. En wij kregen bagger toegewezen. Oh, letterlijk. En we ja, ja, werden elkaar ook toegewezen. Dus wij hebben elkaar ook leren kennen. Want wat waren jullie uh, expertise's? Jullie hebben verschillende petten ja, op, hè? Ik heb een achtergrond zelf in economie en politicologie, Dat is wat ik heb gestudeerd. Dus ja. dat is echt iets compleet anders. Ja. Wies heeft uh, industrieel ontwerp gestudeerd in Delft. Dus die ah. heeft meer een ontwerp product design achtergrond. Wat grappig. Uh, dus helemaal niet civiel technisch. Maar hoe kwamen jullie bij dat project betrokken dan? Ik wilde meer leren over de circulaire economie. En ik miste naast mijn studie gewoon actief aan de slag gaan met problemen die ik voor me zag, namelijk klimaatverandering. Dat is wel eentje, ja. Dat is een enorm en ik dacht, ja, ik zit hier nog heel veel over te leren, maar wat ben ik nou eigenlijk echt aan het doen? Mm. Uh, dus ik meldde me aan voor deze wedstrijd, omdat ik dacht, leuk, en ik kan wat leren over circulaire economie, ik ontmoet leuke mensen. Um, en uh, het was een we zien wedstrijd? Wel er ja, het was een wedstrijd. Maar, en het idee was echt wel dat vanuit die wedstrijd je een bedrijf begon. Al moet ik zeggen dat ik nooit heb meegedaan met het idee, ik ga een bedrijf beginnen. Want ik deed gewoon mee omdat ik dacht, ik wil meer leren. En na zes weken wonnen we de wedstrijd. En toen kregen we 5000 euro. En toen zeiden ze, ja nu, nu hebben jullie een bedrijf. <laughs> maar waarom wonnen jullie? Ik denk omdat we, we zijn heel snel gewoon gaan maken en het gaan doen. Dus we hebben gewoon heel snel die bagger gepakt. En uh, we zijn erop gaan slaan. En we zijn er, erin gaan mixen. En we hebben er van alles bij gegooid. Maar luister, je gaat nu echt tekort, jij studeert economie en politicologie. Ja. En dan hebben we een industrieel designer erbij, ja. met alle respect. En dan heb je een zootje bagger. Ja. Maar en nu heb je een product wat redelijk innovatief is ja. en zo. Daar moet je het ook voor leren, onderzoeken, jarenlang testen en weet ik ja, veel wat. Nee, nee, ik denk uiteindelijk, ik denk dat het probleem is als we het hebben over innovatie en als we het hebben over nieuwe ontwikkelingen en iets doen met de klimaatcrisis, waar we het eigenlijk net over, kort yeah. even over hadden, dat het juist gaat over dat je gewoon niet altijd alleen maar vanuit de kennis die er al is denkt, maar juist hm. denkt vanuit wat je nog niet weet wat er zou kunnen zijn. Hm. En juist denk ik, omdat we zo'n andere achtergrond hadden, uh, konden we makkelijker vragen stellen en naar nieuwe toepassingen kijken, ja. waar mensen die in de industrie zaten waarschijnlijk al wel eens naar hadden gekeken, maar ja. te veel beren op de weg zagen. En wij zagen die beren niet zo, denk ik. Uh, en nog steeds niet. Wat we vooral dachten is laten we er een hoogwaardig materiaal van maken. Dus wat je ziet vaak in deze industrie is dat er van afvalstromen uh, hele laagwaardige producten worden gemaakt. Mm. Omdat ze er maar van af willen. Ja, ja. Dus eigenlijk nergens in die keten zit waarde, zit geld. Nee. Uh, en eigenlijk kost alles geld. Want het vervoer kost geld, het storten kost geld. Uh, en, en niemand vindt het eigenlijk prettig. En wij dachten wat nou als we aan, aan het eind van die keten een heel mooi hoogwaardig product kunnen neerzetten. Circula eigenlijk een circulaire gedachte. Exact. Ja. Die mensen willen kopen. Want ja. vervolgens verander je ook die hele keten. Um, en dat is eigenlijk wat nog steeds het gedachtegoed wat, waar we aan vasthouden. van We willen een product maken wat mooi is, wat mensen willen hebben. Om ook überhaupt onze relatie tot afval te veranderen. Want hm. hoeveel, hoezo is afval afval? Hoezo kunnen we er niet iets moois van maken? Maar hoe kom je tot die tegels? Um, wat we zijn gaan doen... En dat is denk ik een ander belangrijk aspect van waar we mee bezig zijn. Is we zijn gaan kijken, oké, okay, naast dit baggerprobleem Kijk, alleen maar zeggen dat je materiaal circulair is, is niet voldoende, vonden wij. Uh, we wilden naar zo'n holistisch mogelijk product gaan... of zo'n hol holistisch mogelijke oplossing. Uh -huh. uh, om ook te kijken naar ja, welke problematiek is er eigenlijk nog meer. Uh, dus naast bagger wat, wat voor problemen zien we nog meer in de stad? En de stad hebben we gekozen om dat de bagger vanuit de stad eigenlijk het moeilijkste te verwerken is. De kosten ja. daarvoor zijn het hoogst. Dus zijn we gewoon gaan kijken, oké, okay, welke problematiek speelt er rondom de stad? Uh, en toen kwamen we bij klimaatadaptatie uit. Uh, en toen zijn we letterlijk gewoon gaan kijken, oké, okay, met welk product zouden we iets kunnen doen aan klimaatadaptatie? En dat was uh, waterpasserende bestrating. Ja, en, maar hoe ontwikkel je dat dan? Doe met, alle, met alle respect <laughs> hoor, maar als ik een zootje bagger hier heb liggen en je zegt we maken maar een stoeptegel van, zou ik zou geen idee hebben hoe ik dat moet doen. Waar je moet begint? Ja. Ja, dat, um, kijk, in die zes weken was het product nog niet volledig ontwikkeld. Okay. We hadden gewoon niet idee wat we wilden maken. Ja, ja. Uh, wat we daarna zijn gaan doen is eerst gewoon maar een houdbaarheidsstudie van... is het überhaupt mogelijk? Zou, yeah. Zouden mensen überhaupt zo'n tegel willen hebben? Nou, daarop was de vraag ja. En vervolgens zijn wat we zijn gaan doen is dat we... Um, we zijn gewoon gaan kijken, oké, okay, wat zijn alle aspecten van die tegel... die ontwikkeld moeten worden? Dus van... Uh, receptuur optimalisatie, dus van receptuur van die tegel tot materiaaloptimalisatie tot certificeringen yeah. uh, tot uh, onderhoud voor gemeentes yeah, van yeah. zo'n bestrating. Grappig. Die zijn we allemaal los gaan trekken yeah. en eigenlijk gaan plaatsen op een grote roadmap. Gewoon. Yeah, yeah, yeah. Uh, en we zijn gaan bedenken, oké, okay, hoe kunnen we dus nu iedere keer uh, een pilot of een project gaan doen waarbij we een van deze een van de aspecten die moeten worden uitgesloten van de tegel, gaan onderzoeken. En daar zitten we nu nog middenin. Mm. Uh, en ja, hoe, hoe ontwikkel je gewoon door heel veel te gaan testen, door te gaan maken, door te gaan praten met mensen die hier veel meer verstand hebben van bestrating. Ja, dat want dat heb. is de, wat mij verbaast ook, dat ik van joh, de, de, de, was dit er nog niet? Nee, nee, mm. omdat eigenlijk Bagger, uh, er zijn in het verleden echt wel, er is in het verleden echt wel gekeken naar, ik geloof 30 jaar geleden naar het maken van een verhard materiaal uit Bagger. Mm -hmm. Toen was de conclusie dat het financieel nog niet haalbaar was. Um, en ik denk dat dat heel erg te maken had met de tijdsgeest. Afval was toen nog een veel minder groot probleem, ja, ja, duurzaamheid was nog ja. niet... Ja, was toen ook al urgent, maar um, sprak nog niet zo tot de verbeelding. Nou, je kan nu als afvalprobleem zien, maar je kan natuurlijk ook gewoon 180 graden omdraaien als een opportunity dat je van afval iets prachtigs kan maken, toch? Precies, dat is en waardoor stemmen. we ook juist, want we, dat, dat hoort, komt er ook nog eens bij kijken, uiteindelijk zitten we wereldwijd, is er een zandtekort. We liggen toevalligerwijs in hmm. Nederland op een berg met zand, namelijk hmm. de Noordzee, maar in principe uh, zijn de grondstoffen om beton mee te maken steeds schaarser? Ja, ja, ja. Cement is een van de meest vervuilende stoffen die er is. Drie keer vervuilender dan de hele uh, vliegindustrie. Zijn jullie nu een bedrijf inmiddels? Wij, ja, ja? ja we zijn zeker een bedrijf. We ja? zijn 2,5 jaar verder, we zijn een bedrijf. Ja. Um, en hoe kom je rond, zeg maar? Een combinatie van betaalde projecten. Uh, dus echt tegels die we opleveren voor klanten. Oh, jullie zijn echt al gewoon in productie en alles? Uh, ja, maar niet productie. Uh, mensen betalen nog niet voor de tegel, maar wel voor het onderzoek wat wij doen naar de ontwikkeling van de tegel. Dus we gaan hey. bijvoorbeeld voor het hoogheemraadslab van Schieland in Krimpen en Waard gaan we tegels Die opleveren. Kent ze niet. Hé, hey, maar luister eens, maar mondvol. wie is dan even business-wise? Wie wordt, uh, hoe zit het met, ei, of denk ik nou heel ouderwets, hoe zit het met, weet ik veel, patenten of, of dat het product van ja. jullie is? Of als, als je laat betalen voor de doorontwikkeling van het product, ja. heeft natuurlijk een risico in zich dat, dat je straks zeg maar, alle ja. rechten of zo, hoe, hoe gaan jullie daarmee om? O, ik denk een combinatie van dat je ouderwets denkt. En dat Dank je. Het, en het <lacht> lekker, <lacht> en excuses, ik Bedankt ga voor het, het kijken naar nou weer een video. vertel. <lacht> ja, je was te makkelijk. in jezelf. Ja, Nee, kijk, um, we hebben heel veel onderzoek gedaan naar, naar patenten. Ja. Uh, daarbij ook gezegd dat uiteindelijk de technologie die we gebruiken is niet zo heel spannend. Het is nee. meer de manier, de manier waarop we het doen en dat we met die hele keten aan de slag gaan. Nee. En eigenlijk. Overal daar nee. dus niet relevant eigenlijk. Nee, het is niet echt relevant. En wat wij ook zeggen: er is in Nederland 10 miljoen kubbagger per jaar. Dan hebben we het alleen nog maar over Nederland. Er is ongelooflijk veel bagger als iemand anders zoveel wil doen. Leuk, mijn doe graag zelfs. Be my guess. Maar ja. tegelijkertijd, wat is dan jullie business model? Zijn we laat ik het dan zo vragen? Jullie duurzame businessmodel. Als je Ons kijkt, denken business... jullie echt zeg maar een paar jaar vooruit. zo gaan we het ja. business wise ontwikkelen. Dus het duurzame businessmodel is dat wij uiteindelijk. Uh, bagger innemen en tegels verkopen. Punt. Maar je hoeft niet de enige te zijn die die tegels maakt of dat nee. dat En Het hoeft ook niet alleen maar tegels te zijn. De waterpasserende bestrating is een heel goed eerste product, denken wij. Omdat het uh, relatief makkelijker is om te ontwikkelen. Maar uiteindelijk kunnen we ook naar hele andere producten toe gaan. Uh, uiteindelijk is er genoeg bagger voor heel veel verschillende type producten. Uh, en wat we kunnen is van bagger een hard materiaal maken. Dus dat wordt je core business. Want je zou kunnen zeggen, je wordt een... Uh... Wat meer een, een soort van advies ideeënbureau Kun je natuurlijk ook doen. Dat je, je zegt van wij, als jullie in staat. Tenminste, ik kan zomaar voorstellen zijn, als jullie in staat zijn om van bakker ja. van die stoeptegel of van die tegels te maken, mm -hmm. kunnen jullie ook van misschien heel ander. Je kan ook een ideeënbureau worden. Ja. Die zeg maar dit soort concepten maken. Conceptontwikkeling, ja. Maakt. Concept ja. Nou, ik denk dat uiteindelijk wat we nu heel belangrijk vinden, en ik denk over of weet zeker over tien jaar ook nog heel erg belangrijk vinden, is dat we uh, het ook echt gaan doen. Dus naast dat we het ontwikkelen en meedenken over hoe het gemaakt kan worden. Wat ik, wat ik denk dat we allebei heel erg leuk vinden, ja. dat het er ook echt komt. Want er wordt genoeg gepraat over werken, werken met nieuwe materialen. Ja, maar uiteindelijk moeten die materialen er echt komen en ook echt op grote schaal geproduceerd worden. Dus ik, daar ligt heel erg de ambitie. Om het naast het erover te praten en, en uh, uh, ook wel mee te helpen met testen. Juist ook uit die testfase te krijgen. Want dat zie je eigenlijk heel erg met Bagger, uh, het maken van van producten van bagger. Dat is ook wel gebeurd in het verleden, maar het is allemaal op labschaal gebreven en op universitaire ja. schaal. Terwijl het belang en de impact juist zit uh, op alle niveaus, economisch, sociaal en ecologisch, door het op een hele grote schaal te gaan Ja, doen. gewoon actie in de taxi, gewoon ja, dingen doen. En dat is precies denk ik ook waar de kracht zit nu en waarom het wat jij net, net zegt over dat, we, dat je niet heel veel mensen zoals ons tegenkomt in de bag, baggerindustrie. Dat hopen wij juist een beetje te brengen in die baggerindustrie. Ja, supercool. Hé, hey, en hoe zien jullie de samenwerking met, um, uh, we hadden in het voorgesprek al heel even ja. over, uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld een uitvoeringsclub, het Rijksvastgoed, hè? Die, ja. doen, die doen nogal wat in, uh, in vastgoed en alles wat er omheen zit en weet ja. wat wat, uh, grootste groot grondbezitter van heel Nederland, mm -hmm. uh, daar staat maar één thema op de agenda en dat is dit thema. Ja. Uh, zijn jullie met dat soort partijen? aan het praten, doen jullie projecten? Uh, hoe loopt dat? Ja, dus, dus daar zijn we zeker mee aan het praten. Uh, Rijksvastgoed is al lang niet meer gesproken, maar in het verleden wel. We praten überhaupt heel erg veel met overheden. Mm -hmm. um, we merken dat er super veel interesse is, dus eigenlijk de interesse aan de afzetkant, daar twijfelen niet niet zoveel over. het gaat daar, daar zit de bottleneck niet, laat ik het zo zeggen. Um, omdat iedereen wil die tegels wel, al merken we wel dat bij overheden uh, de er moeite is met het risico nemen uiteindelijk. Dus hmm. het echt afnemen van de tegels uh, merken we dat ze nog best ingewikkeld vinden. Ja. Um, omdat je als nieuw materiaal gewoon niet... Wij, wij kunnen niet heel veel garanties geven. Oh. Um, en voordat we dat kunnen zijn we vijf, tien jaar verder. Ja, ja ze willen innovatie. Is dat, dat als een van hun belangrijkste exact. Dus dat dus, is ja. een hele, Maar dat is een hele ingewikkelde spanning. Dus je ja, merkt dat die behoefte ik. er heel erg is. En die behoefte voel je vooral bij de mensen die echt bezig zijn met innovatie. Um, en, en die spreken zich daar heel erg voor uit en dat is super, dat, daar werken we heel veel mee samen. Dat is heel fijn om te merken. Tegelijkertijd merken we bij de mensen die de tegels daadwerkelijk neerleggen, dus mensen die verantwoordelijk zijn voor uh, ruimtelijke ontwikkeling, ja, ja. Uh, dat die nog niet goed weten hoe. Want de processen om dat te doen bestaan eigenlijk nog niet. Okay. Uh, dus wij zijn toevallag nu in het traject bezig met provincie Zuid-Holland, waar we eerst gewoon maar eens inzichtelijk hebben gemaakt hoe zij überhaupt tegels ko inkopen. Uh, want vaak zijn die processen gebeuren al honderden jaren op, op dezelfde manier. manier. Ja, je doorbreekt het hele proces. Kom maar, probeer er maar eens tussen te komen. Dus uh, dat gaat, maar je merkt ook dat er echt wel spanning zit. Uh, vooral omdat de ene. De ene ze willen wel, maar we weten allemaal niet echt hoe. Waar, waar, waar liggen de tegels? Al kan ik al overheen lopen ergens? Ja, in Delft. In uh, Delft. de Waterstraat kun je er overheen lopen op de Green Village. En we gaan ze binnenkort uh, waarschijnlijk uh, rond het kantoor van het waterschap... in Rotterdam neerleggen, dus het, dat is haast. En wat zijn verder de ambities? Want ik, bedoel, ik kan me voorstellen dat dit... Jij zegt dat de, de vraag is de, dat is niet de bottleneck is. Ja. Uh, nou, stel dat die vraag nu echt loskomt, dan, ja. dan kunnen jullie wel eens heel groot worden. Ja, dat, dat denk ik wel. De bottleneck ligt echt bij de productie. Dus we moeten de, de, de, het productieproces kunnen opschalen. Ja. Daarvoor hebben we een producent nodig. Ja. Uh, en producenten vinden in de beton industrie in Nederland... is echt ongelooflijk ingewikkeld. Omdat je ziet dat er eigenlijk nu in de bouw... Uh, er zijn eigenlijk op dit moment niet genoeg fabrieken... voor alle stenen die er worden gevraagd. En je ziet eigenlijk dat in de bouw... Um, door, door nu zoveel wordt gebouwd dat er eigenlijk niet genoeg productiecapaciteit is. Dus er is voor ons niet heel veel ruimte om met, samen met producenten te testen. Een eigen uh, fabriek? Zoals Elon Musk ook ooit begonnen. Dat, ja, dat zou kunnen. Alleen ik weet niet of wij uiteindelijk uh, daar echt verstand van hebben of verstand ja. van willen hebben. Er zijn ja. mensen die veel beter weten hoe je met de fabriek om moet gaan dan wij dat weten. Hm. Uh, ook al hebben we nu wel de keuze gemaakt dat we in ieder geval voor nu wel een grotere machine gaan kopen. Um, om het gewoon zelf te gaan doen. Want dus je... we gaan het nu, voor nu, voor nu doen we het zelf. Uiteindelijk okay. is de, de ambitie om dit ook samen met een producent verder te ontwikkelen. Ja, Juist omdat we ook zeggen, ja, wij kunnen dit wel heel erg leuk zelf gaan doen... en 4000 stenen per dag produceren, wat mogelijk is. Mm -hmm. uh, maar uiteindelijk, als je het wil opschalen, moet je weer allemaal... dan ziet in zo'n fabriek je hele productieprocessen weer anders uit. Dus ja. wij kunnen dat op dit moment wel op een bepaalde manier inrichten. Mm -hmm. Maar als we dat over drie jaar of over een jaar weer helemaal moeten omgooien... dan willen we het liever nu direct doen. Maar dat... Ja. Uh, lijkt voor nu niet mogelijk. En is er een risico dat er een. Uh, ja, daar hebben we het eigenlijk al over gehad. Dat risico zie jij niet. Hè? Dat de andere partijen eigenlijk jouw markt zo grootschalig in één keer pakken. dat jullie niet meer relevant zijn. als lief klein partijtje? Ja, ja. Dat, ik, ik snap dat. Uh, ik snap heel goed dat het risico. dat mensen denken dat het risico er zit. Ik denk dat dat al lang was gebeurd eigenlijk als wij er niet waren geweest en ik denk juist dat onze wat wij aan het doen zijn is die hele keten aan elkaar verbinden ja. en met baggerbedrijven aan het praten zijn en met bouwbedrijven aan het praten zijn um, en dat daar juist op dit moment onze kracht zit en als uh, een grotere partij dat wil doen uh, moet ze eerst daar beginnen uh, ja. en dat is niet iets wat je in één keer oplost hm. um, en dan gaan we door met een ander product. Prima. Dan gaan we iets anders maken. Heel goed gaan afzetten. Jullie zitten in een zwembad in Rotterdam, toch? Ja. Hoe heet uh, dat? Uh, hoe heet die? Het heet New Blue City. Yeah. Vroeger heette Tropicana. Dat is een yeah. subtropisch zwemparadijs in Rotterdam. Dus yeah. we, we, ons lab zit in de kleedkamers van de, van de werknemers van Tropicana vroeger. Wat grappig. Waar je loopt, je kunt letterlijk als je er loopt, loop je door een zwembad heen. Het, uh, yeah. het voelt heel futuristisch aan. En Ze zijn dat nu helemaal aan het renoveren. We zitten daar met. Uh, jongens die van uh, mango fruit leer maken. Ja, met uh, koffie, veel koffie... Koffie dik uh, onder ja, ja. Inderdaad, ze maken van koffie dik, maken zij uh, oesterswammen. Ja. Echt van alles en nog wat. Grappig. Ja. Hoe is jullie taakverdeling tot slot? Hebben jullie daar een goede modus in gevonden? Want jullie zijn twee hele verschillende bloedgroepen, zeg maar. Ja, nou, je hebt toch een soort van huwelijk met elkaar als je met bedrijf ja, hebt Ja. De, de, vandaar de vraag. Um, ja. Nee, dat gaat heel erg goed. Wies doet eigenlijk veel meer de productontwikkeling kant. Uh, en ik ben heel erg bezig met juist... Wat zijn de volgende projecten die we gaan doen en hoe gaan we zorgen dat we die kunnen gaan doen. Uh, dus veel meer op bezig met bedrijfsontwikkeling en acquisitie. Ja. Uh, nou, als we dat project dan binnenhalen, dan geef ik het eigenlijk een soort van door naar Wies. En dan neemt Wies het over en uh, ja, gaat, het, gaat het doen. Maar uh, uiteindelijk uh, daarin, uh, Wies maakt Wies bijvoorbeeld weer veel mooier presentaties dan ik dat kan. Dus, zo werk je samen. Het werkt samen. Dankjewel. Ik wens jullie heel veel succes. Dankjewel. Uh, en leuk dat je mijn gast wilde zijn. Geen probleem. Dankjewel voor de uitnodiging. Graag gedaan. En uh, dankjewel voor het kijken. En als je naar de podcast hebt geluisterd, dankjewel voor het luisteren. Nou weer een uh, prachtig ondernemersgesprek hier op CVD-TV. Daarvoor zijn we er. Uh, en heb je er nog niet genoeg van en wil je nog meer kijken en zit je op YouTube, dan blijf hangen over twee seconden twee nieuwe video's. Voor nu dankjewel. Hoi.